Beste Fred, deze tekst is het laatste klusje van het project van deze videoproductie. Je was kort betrokken bij het opstarten ervan en nu kun je dan het eindproduct gaan bekijken. De video markeert jouw afscheid als bijzonder hoogleraar en gaat over waar jij je al die jaren voor hebt ingezet. Grote thema's die met oorlog en vrede te maken hebben. Rechtvaardigheid en vredespolitiek, geweld en conflictbeheersing, ...en ook de professionaliteit en het welzijn van de militairen. Want je zal maar op uitzending of vredesoperatie beslissingen moeten nemen over geweld... ...en daarmee ook over leven of dood. En je zal maar gewond raken of je zal maar medesoldaten van je zien sneuvelen. Het werk van de dienst Geestelijke Verzorging binnen het leger is dan van wezenlijk belang. En jouw leerstoel ondersteunt dat. Vredesethiek, mortal injury... Morele reflectie en meewerken aan een ethische cultuur binnen de krijgsmacht. En met op de achtergrond en eigenlijk denk ik op de voorgrond de grote waarde van de menselijke waardigheid. Het was een mooie klus om te doen. Interessante thema's met interessante mensen. En na de interviews zullen ze zich allemaal tot jou persoonlijk richten. Veel kijkplezier.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 Um, maar ook met uh, wat ambassiniers natuurlijk, het afscheid geweest natuurlijk van Tom van Vilster. en uh, de vorige hoofdambassiniër. Mm. Dus ja, het is nog een beetje... Ja. ...wennen, ja. ja. ja. ja. En, aftasten ja. Wat erin en aftasten van wat het ja. precies is. Ja, en wat je ervan kunt maken. Ja. Want uh, iedere bisschop kan daar natuurlijk een beetje van maken. Ik wil niet mensen voor de voeten lopen. Anderzijds denk ik, Paus heeft niet voor niks in de 80 jaren uh, dit als een eigen bisdom gemaakt. Waardoor er ook kansen op bestaan om... Uh, om er netjes iets meer van te maken dan, dan een referentschap, zeg maar. Ja. Ja, wat, wat zijn uw, uh, uw voorzichtige plannen dan? Hoe nou, wilt u het gaan invullen? Nou allereerst heel goed luisteren naar, naar wat men zegt. We hebben natuurlijk nu te maken met de besprekingen rond het rapport Bovens. Bovens, de oud-gouverneur van Maastricht, van Limburg. Wij noemen dat nog gouverneur nog, hè. alsof het buitengebieden zijn. maar. Het, commissaris van de Koning, die de geestelijke verzorging van de krijgsmacht heeft doorgelegd en die me daar een paar aanbevelingen gedaan heeft. Daar zijn we nu met de minister over aan het spreken, dat gaat heel voorspoedig. Mijn speerpunt nu zal zijn, tenminste dat is voor wat ik nu voor ogen heb, is uh, proberen wat meer katholieke militairen te vinden uh, en die ook te vormen en die dan ook zelf op de een of andere manier in te zetten in de pastraat. Ik heb natuurlijk schitterende pastoraal geestelijke verzorgers mm -hmm. Die uh, hun werk volgens mij hartstikke goed doen. Ik vind het een hele fijne club. Toen ik daar voor de eerste keer kwam bij het afscheid van Tom van Vilsteren, was het echt ook een hartelijk welkom, voelde je gewoon. Dus het is fijn om daarmee te werken. Maar ik denk, ja, dat is in de pastoraat ook zo. We moeten de pastoraat moeten we ook proberen te bevorderen. vaticaanse nee, museum heeft dat zeer benadrukt. En ik merkte de prochie ook: we kunnen als priesterspasraat werken dus we wel veel doen. Maar als die leken zelf niks doen, dan, ja, dan leeft de gemeensch gemeenschap niet op. Dus wat ik van plan ben, is, is dat net te proberen te promoten activiteiten, bedevaarten, leuke, leuke laagdrempelige activiteiten die ervoor zorgen dat uh, ook uh, met name katholieke militairen zich wat meer gaan interesseren voor hun eigen geloof. Die dan op hun beurt ook andere militairen kunnen interesseren om ja, het christendom ook belangrijk te vinden. Natuurlijk een, een, een, een beetje een precieuze of een precaire zaak, we zijn als verzorgers natuurlijk een van de vele zendende instanties als katholieken. En, uh, ja, we kennen onze plaats, om het zo maar te zeggen. We zijn respectvol naar andere gelovigen, andere opvattingen toe. Anders hebben we een eigen identiteit en gelukkig wordt dat door de staat ook goed gegarandeerd. Dat iedereen zijn eigen inhoudelijke zelfstandigheid kan bewaren. En, uh, en we hebben een blijde boodschap, dus die wil ik graag verkondigen aan, uh, aan iedereen. Ja. U noemde al nou een van de belangrijkste aspecten van, van uh, de, de taak van legerbeers op zielzorgen. U stipte ja. dat al aan. Um, u bent niet de werkgever van de Aalmoesineers. Nee.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 is het voor die rol van en de betekenis van Armozenie is dan relevant dat ze officier zijn? Ja, ik denk wel dat om, om een bepaald gezag te hebben, ook naar de militaire oversten toe, naar de militaire leiding toe. En, uh, ja, een stukje vrijheid hebben om, om dingen te kunnen doen. Ze zitten natuurlijk niet in de military command. Dus een hoger overste kan dan niet zeggen, nou pak je een geweer en dan schiet je iemand dood. We dragen ook geen wapens, dus we krijgen ook geen opleiding tot schutter of dat soort dingen. Het is ook niet de bedoeling dat je daaraan meegaat, zelfs als ze je vragen of als je het leuk zou vinden. Uh, maar uh, nee, je blijft beperkt tot dat geestelijke domein. Ja. En die rang heeft het voordeel dat je ook door de militairen met, met enig respect wordt behandeld. Uh, en ook ja, toch ook op jouw manier bij kunt dragen. Ik denk ook eerlijk gezegd wel dat die rang... Ja, het is, het is, wel een militaire rang, maar tegelijk heb je niks militair te zeggen. Je kunt niet zomaar tegen sergeants of, of uh, lagere geordenden zeggen van... ...en dan ga je die kant op, dus dat is niet de bedoeling. Maar het geeft wel een, een, een soort ja, status van... ...het belang van de geestelijke verzorging ook. Ik heb van generaals gehoord, hoezeer ze het, het, het, aan, uh, aan de geestelijke verzorging hechten... ...omdat ze merken dat, dat mensen daardoor beter functioneren, ook als militair. omdat ze meer zichzelf kunnen zijn, meer, meer uh, geweten, trouw kunnen blijven. Een, uh, de militaire motivatie ook versterkt wordt op de een of andere manier, op een goede manier. En ja, ik denk dat daardoor juist de, de, de communicatie ook met de hoge oversten, want dan moet je het soms toch ook mee praten, uh, serieuzer wordt. Met officieren moet je toch op een gegeven moment een, een overleg hebben, ook om, om, om je plaats te bewaken. Ja. Maar het is dus niet zo dat, dat kerk en geloof een vreemde eend is? Nee, nee, ze zijn natuurlijk al vanaf de Eerste Wereldoorlog heel goed geïntegreerd eigenlijk. Mm -hmm. ...gevraagd, door de katholieken en protestanten, dat is mee begonnen natuurlijk. Um, omdat men wel voelde, um, en dat geldt ook voor de zorg en voor de gev gevangenis, he, voor de, de penitentiaire inrichtingen... ...dat op het moment dat de staat zelf zegt, en nu ben je geïsoleerd van de wereld van de burgers... ...waarin ook de plaats is van de geestelijke verzorging... ...dat ze binnen die cirkels ook die geestelijke verzorging op een passende wijze moeten kunnen aanbieden. Dus dat is wettelijk gelukkig geregeld op al die drie terreinen. En, en als zodanig is het een soort vanzelfsprekendheid geworden. En het is ook goed dat natuurlijk de verschillende stromingen in de samenleving ook vertegenwoordigd zijn door die zenderen instanties. Heeft u het idee dat, dat die, die zenderen instanties en ook de ambassoneers die aan die instanties verbonden zijn, serieuze gesprekspartners zijn van ja, uh, het leger? Absoluut. Ja, het hangt een beetje vanaf van je eigen instelling natuurlijk.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 iets niet kunnen wat die geestelijke verzorgers wel kunnen, namelijk die mensen als mens, is gewoon uh, aanspreken. Dat is bijvoorbeeld een, een militair centrum, of dat is door, door, door de Defensie gehuurd, en Beukbergen, waar, waar dus allerlei geestelijke verzorging plaatsvindt. En waar mensen dus niet in uniform lopen, maar gewoon in burger. Zodat ze voelen, Heer, hier ben ik weer even mens. En dat wordt zeer op prijs gesteld. Dus, dus ja, en die, die band, je die blijft toch mens op de een of andere manier. Hoe belangrijk is een leerstoel? De rol is natuurlijk ja, denk van wezenlijk belang, omdat uh, in het militaire bedrijf en bij de officieren met name uh, er vraagstukken leven van individuele ethiek. Tot hoever mag ik gaan met het bevelen geven aan mensen die daar innerlijk uh, toch wat weerstand tegen hebben. Die mensen moeten zichzelf natuurlijk ook realiseren, dat wil ik wel in de krijgsmacht, van tevoren al. Hè? Dus die moeten ook weten als ze goed beproefd hebben voordat ze de krijgsmacht ingaan. Maar, maar ook in gevechtsituaties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 Dan heb je ook een idee waar die reflectie over gaat. Vredes-educatie in de krijgsmacht. Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige vrede. Ja, dat zijn, en, ik denk, ja. En dat, dat zijn ook thema's waar, wij, waar, waar, waar, waar theologen en waar wij als kerk ook wel iets over te zeggen hebben. Ja, de paus begroeit zich daarmee. Maar bijvoorbeeld, de compagnie van de sociale leer van de kerk. het hele hoofdstuk, gaat over vredesvraagstukken. Santismus anders, maar ook hij Toeti. De paus probeert zo min mogelijk geweld in de wereld te hebben. Maar natuurlijk. Hij, hij zal van de andere kant ook erkennen dat er een, een, een recht op verdediging is... ...en een recht op, uh, ik moet die ander helpen als die aangevallen wordt, enzovoorts. Is. Dus daar heeft de kerk altijd heel goed over nagedacht. En ik denk dat die, die traditie van de kerk, 2000 jaar oud... ...ook voor de militairen nu, van onschatbare waarde is om die naar voren te brengen. En je merkt gewoon dat, dat ze behoefte hebben aan, aan begrippen, aan, aan moraliteitstradities om te kijken van... Hoe gaan we nou die beslisboom opzetten? Welke belangrijke spelen er Een grondwaarde is natuurlijk de menselijke waardigheid. Die zowel voor de militaire geldt om op een menswaardige wijze oorlog te voeren... ...als voor de ja, mensen die gevangen genomen worden. De Conventies van Genève worden erbij natuurlijk, maar ook allerlei andere morele manieren van met gevangenen omgaan... ...die als krijgsgevangenen, maar ook als, als vijand, wellicht ook door bepaalde ideologische opvattingen flink beschadigd kan worden. Dan moet je toch weer zorgen dat mensen weer een beetje terug op pad komen. Ja, het houdt dus iedere militair van hoog tot laag in rang scherp. Absoluut, absoluut. Ja, blijven mensen. Het zijn geen robots. En zelfs bij de vraag naar robots, die natuurlijk ook in toenemende mate komt, autonome robots, moeten we dat willen. Dat zijn ook ethische vragen die we onszelf moeten stellen. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk als er iemand doodgeschoten wordt door een autonoom ding, wat natuurlijk wel geprogrammeerd is door iemand met bepaalde uh, AI, hè, artificial intelligence en, en algoritme, uh, wie, wie maakt die algoritme en hoe, hoe worden ze gebruikt? Dat zijn dingen wel van de toekomst, ja. En ja, alleen al het feit dat er natuurlijk vanaf het begin al een enorme discussie is over het gebruik van atoomwapens. Mag je zomaar discriminatier, uh, mensen zomaar uh, verwoesten? Dan heb je natuurlijk grote atoomwapens, kleine atoomwapens, ja, chemische wapens, biologische wapens, mag dat allemaal? Er is nog verschrikkelijk verschil tussen het gebruik en het afschrikkende effect. Maar ja, afschrikking kun je alleen maar doen als je het op een gegeven moment ook kunt gebruiken. Dus, ik denk dat de paus heel, heel wijs is om te kijken nou, hoe kunnen we nou zo ver mogelijk die wapens terugbrengen. Want dat zijn toch ongelooflijk slechte middelen om met elkaar om te gaan. En, en de waarde van de menselijke communicatie bestaat er ook zoveel meer dan alleen maar geweldsmonopolies. Eh, dat, dat is wel heel erg dat dat op die manier moet gebeuren. Maar ja, in de wereld zijn er eenmaal mensen die met dat geweld opereren. En dan kun je niet anders dan, eh, en daar ben ik zelf als bischop ook echt van overtuigd, dan op een gegeven moment ook met een bepaald soort geweld, een defensief geweld, ja. zeggen, jongens, en tot zover, want hier worden kwetsbare mensen beschadigd en dat kunnen we niet laten gebeuren. Zou u mensen bemoedigen om te kiezen voor het vak legeraammoedigen? Absoluut, absoluut, ja. Het hangt natuurlijk een beetje af van wat je zelf wil, als je een, een hele grote pacifist bent die absoluut het gebruik van wapens onbestaanbaar vindt, ja, dan zou ik zeggen, moet je het niet doen. Maar als je mee wil werken de wereld op te bouwen, en te midden in een heel actief bedrijf, waar we gewoon een hele goede kameraadschap bestaat, een goede korpsgeest, waar je, waar je mensen echt wil helpen, dan denk ik dat je op een goede plaats zit. Je moet natuurlijk wel een spirituele achtergrond hebben. Je moet, het, is, het is niet zomaar dat je, mensen vanuit de katholieke kerk, hè, hoeveel andere tradities, er om je omgaan, dat is aan hen. Maar wij vinden natuurlijk wel dat het evangelie voor jou een, een grote rol moet spelen. en Dat je een relatie met Jezus hebt die je ook op een gegeven moment probeert uit te dragen. En waarmee je denkt mensen te kunnen ondersteunen in hun leven. Dus het is niet zo het alleen maar leuk, spannend, uh, uh, zonder verantwoordelijkheid te dragen, uh, meegaan met uitzendingen is. Uh, maar het, is echt, het, is, het vergt natuurlijk ook emotioneel en, en, en misschien sociaal zelfs wat van je. Omdat je ook in die, ja, zoals gezegd, in die balans zit tussen hoe kan ik mensen goed beluisteren, hoe kan ik ze serieus nemen. En anderzijds, ja, ik kan soms helemaal niks doen, wat, wat, wat moet ik ermee? Dus je moet intern wel stevig staan groot hart hebben om, uh, om dat aan te kunnen. Ja. Zou het iets voor u geweest zijn?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 Uh, meetraint en mee leeft bijna, maar ja. niet mee vecht. Ja, dat zo, dat, dat precies. Dus het nul de lijns wil dan zeggen dat je op de werkvloer bent. En dat kan een sportles zijn, dat kan een koffiehoek zijn, dat kan uh, een vergadering zijn. Hè. Dus zoveel mogelijk dat mensen je tegenkomen dat je deel uitmaakt van die gemeenschap. Um, maar, uh, en dus in die zin wel bijdraagt aan het werk wat wordt gedaan. Maar niet operationeel gezien, dat nooit. Nee, nee we maar, zijn echt onafhankelijk. Ja. Maar je bent er wel bij bij een uitzending, bijvoorbeeld? We zijn er wel bij bij een uitzending, ja. En ja. Wordt het dan wel eens spannend? Dan kan het ook spannend worden, ja. Dus het is ook een beetje een afweging natuurlijk, omdat we geen gevechtsfunctie hebben. We, we daar ook niet in getraind zijn en geen wapen hebben. Uh, is het ook altijd een beetje aan de commandant van, kan de geen verzorger mee? Kan die mee naar buiten? Uh, waar kan die wel of niet bij zijn, omdat het natuurlijk ook geen gevaar te zijn voor de rest? Ja. Is het wel eens spannend geweest? Um, niet in mijn ervaring, omdat ik mee heb gedaan aan een luchtverdedigingsmissie. Dus dat is op afstand, waardoor het gevaar eigenlijk ook relatief ver weg is. Uh, maar natuurlijk kan ook een geestelijke verzorger in de situatie komen dat er iets spannends gebeurt, zeker. Ja. En het helpt allemaal ook om de soldaten waar je naast staat goed te begrijpen, neem ik aan. Precies, ja. Dat is uiteindelijk het doel. Ja, dat ze... Uh, dat ze in gesprek kunnen gaan met iemand die deel uitmaakt van de militaire wereld, ook begrijpt wat daarin gebeurt, of de taal spreekt. En tegelijkertijd ook die afstand kan nemen, hè? want de krijgsmacht is ook een soort van bubbel. En dat kan soms ook benauwend zijn, of dat kan soms ook vernauwend werken in een blik. Um, en ik denk dat we daarin de functie hebben om even ook die deur open te zetten en wat andere dingen ter sprake te brengen. Wat doe je zo al? Nou, ik werk nu met veteranen die buitendienst zijn. Uh -huh.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 toch in ieder geval niet helemaal functioneren, minstens. Ja, nou, ik denk, uh, uh, misschien niet denken, maar doen, hmm. dat. Hmm. Dus als geestelijke verzorger krijgen we ook een klein stukje militaire opleiding, om natuurlijk een beetje te weten wat moet je wel en niet doen uh, tussen die militairen. Um, en dat vond ik, vond ik ook zelf heel interessant en heel vormend, omdat je dan dus ook wordt gedwongen gewoon actie te nemen, niet eerst uren na te denken, te praten en, en te discussiëren, maar hup, aan de bak. Ook dingen doen die je denkt van, hoe ga ik dat doen of dat vind ik lastig of dat vind ik eng of dat kan ik niet. Gewoon maar doen en er vertrouwen in hebben eigenlijk dat je met elkaar, want daar gaat het natuurlijk om, tot een goed einde brengt. En dat leer je op de universiteit niet. Heb je dan een goede leerschool gehad? In de eerste jaren van je opleiding? Of veel bokken geschoten? Dus toen je eenmaal begon in het leger? Ja. Was het, een, was het een vliegende start of uh, hobbelig? Nee, ja, hobbelig? Ja, hobbelig. Ik, ik wist totaal niet uh, waar ik in terecht kwam eigenlijk. En, uh, dus in die zin was het echt een sprong in het diepe en achteraf gezien denk ik is maar beter ook. Dus ik, ik, had, ik was nooit eerder op kazernes geweest toen ik me aanmeldde voor de opleiding, zeg maar. Dus ik heb ook zeker de eerste week en als je het uniform krijgt en echt wel had zitten kijken waar ben ik terechtgekomen. Ja. Dus langzaam groei je dan ook in die bubbel. Dus dat, je ja. moet je die bubbel wel eigen maken. Ja. Ja, precies. ja, precies. En is het dan toch niet raar om uh, in die bubbel met zo'n pak hè, je, je uniform uh, het over vrede en gerechtigheid te hebben? Ja. Want dat is dan toch ook ja. deel van jouw ja. specialisme. Dat is soms raar en in die zin voel ik me ook altijd wel ergens een beetje een vreemde eend in de bijt. Tegelijkertijd um, hebben militair natuurlijk ook wel een beeld van een aalmoesnieuw of een verzorger, ja. wat ook altijd een beetje een vreemde eend is, zeg maar, die ook weer net andere dingen inbrengt. Dus dat wordt enerzijds wel verwacht. Um, maar ik, ik denk dat, dat, je altijd wel, dat je nooit helemaal in die bubbel komt, nee. Nee, dat, dat zie ik tenminste als mijn rol. En is dat niet precies ook de bedoeling? Ja, Ga ik me ook voorstellen? dat vind ik wel, ja. Dat dat, dat precies de bedoeling is, ja. En is het dan belangrijk dat je officier bent? Nee. nee, nee, dat denk ik niet en dat zijn we dus ook niet. We hebben wel een rang en het, het is ook zo dat die rang helpt om binnen te komen. Uh, je wordt geplaatst, de militairen denken in de rangen, dus dat we... Uh, ook hoog ingeschatend zijn in de organisatie, kom je makkelijker binnen en maakt het ook duidelijk dat de ventie onze functie belangrijk vindt. Dus dat helpt. Maar uiteindelijk is het niet belangrijk. Nee, nee. Wat is wel belangrijk? Uh, dat je er bent. Uh, dat mensen je kunnen vertrouwen. Uh, dat je jezelf bent. Uh, dat mensen weten wat ze aan je hebben. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. Wat is het belangrijkste wat je kan bijdragen in het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 Van de dienstgeestelijke verzorging. Ja. Wa waarom dat woord verantwoordelijkheid? Um, nou ja, de, de, de, dus een, een kans omdat ik denk dat het goed is om militairen uh, in dat gesprek ook dichter bij zichzelf te houden. En dus completer mens te laten zijn ja. en daarmee betere militairen. En een verantwoordelijkheid omdat militairen dus werken namens de politiek, namens ons allen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 Ja, als Nederland en ook de Nederlandse politiek leert van de dilemmas die er hebben plaatsgevonden. Um, want dat zijn niet alleen de dilemmas van militairen die toevallig daar op dat moment staan. Ik denk dat dat ons allemaal aangaat. Ja. Nou ja, in sommige discussies, ik, hè, dus wat ik dan een beetje ken, Srebrenica, dan zie je hoe ingewikkeld dat soort discussies ja. zijn en hoe hoog de gemoederen kunnen lopen dan. Ja, en hoeveel last mensen daar nu nog van ja. hebben en zich onbegrepen voelen en eenzaam. Ja. Um, wat heeft jouw uh, beroepskeuze bepaald? Um, nou ja, dat ik theologie wilde studeren, dat was voor mij eigenlijk al vrij jong uh, duidelijk. En dat heb ik ook met heel veel plezier en daar kijk ik ook, daar, daar kijk ik ook heel dankbaar op terug. Ja. Um, dat ik het leven in zou gaan is eigenlijk een beetje toeval geweest. Um, um, ja, dus dat had eigenlijk ook een andere plek kunnen zijn, want ik, het, het, dus ik vind het op weg gaan met mensen, het praten over wat ze bezighoudt, wat ze beweegt, dat vind ik heel erg mooi in ons werk. En dat had ook op een andere plek mogen zijn. Um, maar in, binnen de krijgsmacht juist dat perspectief van die vrede, uh, het werken met jonge mensen uh, en ook wel het werk in een seculiere omgeving, daar het op zoek gaan naar... Um, uh,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 Um, dus eerst maar even, voor mij leken uh, oren, wat doet een vice-admiraal? Ah, een een vice-admiraal is een, is een rang en dat, en dat zegt eigenlijk niet zo heel veel over wat hij doet. Want je kunt allerlei verschillende functies doen. Uh, als vice-admiraal ben ik uh, commandant geweest van de Koninklijke Marine, uh, vijf jaar. Maar als rear-admiral ben ik ook uh, op missie geweest in Afghanistan. Uh, na de marine uh, werd ik ook nog directeur van de Defensie Materieelorganisatie. Toen was ik ook vice-admiraal. Dus het is een rang en uh, binnen die rang kan je heel veel uh, mooie verschillende dingen doen. En dat heeft u ook gedaan, begrijp ik. En dat heb ik ook gedaan, ja, dat, dat kun je wel zeggen, ja. Waarom is het voor u de marine geworden? Ah, dat is een goede vraag. Um, ik had dat helemaal niet in mijn hoofd zitten, want ik ging biochemie studeren. En daar stond ik ook voor ingeschreven. Maar een vriend van mij die ging naar de marine, die, die stuurde allemaal kaartjes uit exotische orde. Het was overigens in de jaren eind 70, dus veel werkeloosheid, met name onder academici. Maar ik was ook avontuurlijk ingesteld, want ik deed een berg beklimmen, dus ik ging wel een beetje de hoogte in. Niets met zee te maken, maar toen dacht ik, nou kom, laat ik eens gaan kijken. Helemaal geen achtergrond binnen de familie, in het militair apparaat of bij de marine. En met een vaag idee, ja, het, is, het, is, het, is, het is voor volk en vaderland, zoiets. Het is relevant, het is avontuurlijk. Uh, join the Navy, see the world, uh, academische opleiding, uh, vroeg zelfstandig van die vage noties en zo ben ik gegaan. Is het in uw uh, carrière wel eens spannend of zelfs gevaarlijk geweest dat u in uw rats zat? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. ja, ja, diverse momenten zijn dat. Uh, op zee, op land. Uh, de laatste keer dat ik operationeel werd ingezet, uh, voordat ik op het land van de marine was, was in Afghanistan waar ik als uh, uh, Deputy Commander Stability uh, zat uh, in Kabul en het hele land doorreisde. En dan is het wel handig als je voldoende beschermengeltjes hebt. En dan val je terug op je training en op je eenheid. Kan ik en op de protectie natuurlijk. Ik had daar nogal een, een, een uh, laten we zeggen, uh, in het oog lopende functie. Dus ik, uh, ik trad daar ook publiek op en ook op, uh, ook op de Afghaanse tv zelfs. En ik was dus gezegend met een, een eigen beschermingseenheid en omdat ik eigenlijk continu buiten de poort was, was dat ook nodig en prettig dat dat er was. Je bent natuurlijk getraind en de mensen om je heen die je moeten beschermen zijn getraind. En er is natuurlijk inlichtingenwerk wordt er gedaan. Je gaat niet zomaar bij mensen op bezoek, maar ik heb daar 13 maanden gezeten en ik kan niet zeggen dat dat niet spannend was, nee. We praten met elkaar bij gelegenheid van het afscheid van de hoogleraar Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Is dat een belangrijke leerstoel? Ja, ik denk zeker voor de krijgsmacht en voor de dienst Geestelijke Verzorging. Omdat het een leerstoel is die natuurlijk kwaliteit borgt, het academisch niveau borgt, maar ook de connectie met de academische wereld, de internationale wereld.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 Ja, zeker door hoe uh, de huidige leraar dat heeft ingevuld, nou, maar ook de praktische kant, dus het gaat om de vertaalslag van theoretische kaders natuurlijk naar wat betekent dat werk dan in het, in het veld en op zee voor Geestelijk verzorgen van de Defensie van de Kruismacht en dat betekent dus dat het belangrijk is om aan de voorkant goed toe te rusten en, en als ze het eenmaal zijn dat je natuurlijk ook blijft leren, eh, omdat het ook een... een het zijn natuurlijk enerzijds het aanbrengen van uh, academisch niveau, maar het aanbrengen van competenties, maar ook van nieuwe inzichten die zich buiten Defensie uh, ontwikkelen op het gebied van vraagstukken rondom oorlog en vrede. En natuurlijk de katholieke sociale leer. Uh, niet in de laatste plaats natuurlijk encyclieken uh, uit het verleden die vaak nog verrassend uh, uh, accuraat en, en helder zijn. Het paardje internes. Als je dat terugleest, nou, dan denk je dat is uh, 60 jaar oud, dat is ongelooflijk. Uh, maar er zijn natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen, ook onder de huidige paus met onze klieken die gaan over vrede en veiligheid. Uh, dat hele denken over uh, just war uh, of just peace, uh, nou, dat zijn nou precies die onderwerpen die uh, zo'n hoogleraar uh, ja, kan vertalen naar uh, de dienstgeestelijke verzorging. Is dat, dat denken wat theologen binnenbrengen, is dat, is dat binnen het militairen een, een vreemde eend in de bijt?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 En het gaat natuurlijk uiteindelijk om hoe zo'n geestelijk verzorger, als die mee is op missie of, of uh, met, met zo'n schip, uh, hoe die, dat die zich opstelt, dat hij beseft dat hij daar voor iedereen is natuurlijk. Uh, en herkenbaar is uh, als geestelijk verzorger met uh, natuurlijk een hele bijzondere positie. Hoe zou je die positie schetsen? Wat is het wezenlijke van die rol van de geestelijke verzorger?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 je moet dus ook ruggengraat hebben om, om daarin te positioneren. Je moet de taal spreken van, ik zeg het altijd wel, van de, van de president tot, tot de soldaat of de, of de matroos en alles daartussenin. Je moet ook toch invoelingsvermogen hebben en het, het sterke natuurlijk van die geestelijke verzorgers die meegaan is dat ze ook ja, ze krijgen natuurlijk ook dezelfde uitdagingen. Weg zijn van huis, onzekerheid. Wanneer kom ik weer terug? Komt de post eraan? Oh, de postzending is niet doorgegaan. Uh, kun ik, kan ik, als ik in die buitenlandse haven kom, kan, kunnen we wel bellen? Mogen we bellen? Uh, oh, uh, de uitzending wordt opeens met twee weken verlengd. Uh, uh, thuisfront, bevallingen, uh, ziektezeer. Dat heb je zelf als geestelijke verzorger, maak je dat dan ook mee. Dus de invoeling van de mensen waarmee je en voor je je doet, is natuurlijk groter. Ja, maar u noemt dat toch, toch in de gauwigheid, in een zinnetje, een heel scala van menselijke ervaringen en emoties... ...die nog niet eens iets met vechten en militairen ja, ja. te maken hebben. Klopt. Waar, waar, waar je als geestelijke verzorger dus blijkbaar ook echt, je maakt het zelf mee... ...maar je kan ook voor anderen dan blijkbaar een verschil maken om ja. ze daarin te steunen en, en wat, wat richting te geven. Zeker. Het is, uh, wat ik nog niet benoemd heb, het is natuurlijk ook uh, de mogelijkheid die je hebt om een rustmoment te creëren eens in de week. En of dat nou een zondagsviering is of een mis, of een dienst, of dat hangt natuurlijk van de denominatie af. Is toch ook vaak belangrijk, want dat er een rustmoment is, want vaak gaat het gewoon 24-7 door. Uh, zeker in zo'n missie of, of varend, dat, dat bedrijf ligt niet stil opeens. En daar kan je ook, uh, daar, daar kan je ook vorm aan geven. En, en dat is natuurlijk ook weer interessant. Van, als geestelijk verzorger, hoe doe je dat dan? Hè? Als je dan uh, vanuit de katholieke denominatie komt, ja, gaat, wordt dat het dan? Of, of, of maak je het breder? En, en hoe betrek je mensen erbij? En dan zie je ook dat de, ja, de ene geestelijke verzorger is daar zeggen, uh, een stuk succesvoller in is dan de ander bijvoorbeeld. Ja, niks zijn ja. en zo. Ja. Was u als commandant iemand die een geestelijk verzorger veel of weinig ruimte gaf? Veel. Ik vond het heel belangrijk. Sterker nog, als er geen geestelijk verzorger mee ging, dan klopte ik aan de deur van, uh, ik wil een geestelijk verzorger mee. Dus ik zat wel aan die kant van, uh, dat ik dat uh, belang zag. Maar ik heb ook wel commandanten gezien die, die min, minder ruimte gaven, zeg maar. Oké, okay, we hebben toch al die andere systemen, waarom hebben we een geestelijk verzorger nodig? Uh, dus dat spanningsveld, dat, dat zit er ook in. Uh, en ik vond het dus wel als mijn taak als commandant van de marine, uh, om ook aan mijn... ...commandanten duidelijk te maken dat, de, dat die rol van die geestelijke verzorger belangrijker was en dat, en dat ze dus die ruimte ook zeg maar, verdienden. Dus daarmee stimuleerde ik uh, natuurlijk toch uh, die betrokkenheid van de dienstgeestelijke verzorging. Omdat hij ook misschien uh, de, de waarde ervan ziet en herkent. Ja, zeker. Dat, dat, dat, daar heeft het mee te maken. Uh, en ook gewoon, uh, dat heb ik ook gezegd uh, in die tijd, van... Je moet ook in contact komen met zo'n zo geestelijke en ook de verwachtingen naar elkaar uitspreken als, als, als commandant en eerste vier of plaatsvervangend commandant van een eenheid. Of als je op missie gaat, dat je goed van tevoren ook duidelijk maakt wat je, wat je van elkaar mag verwachten. En dat de geestelijke ook duidelijk kan maken wat zijn of haar dilemma's zijn in, in het optreden en signaleren en melden. Hè. Dat hij niet, dat hij niet uh, een soort van rapporteur is van het onderbuikgevoel van de eenheid. Nee, daar is hij niet voor.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 Wat zijn wat u betreft de, de, de keynoties die horen in een profielschets voor een toekomstig vacature, we bedenken een vacature-armogineren? Nou, het is, het is, uh, ik heb al een beetje geschetst, het zijn nogal wat competenties. Ja, het is ja, er ja, een, ja. Een, een, een, een duizendpoot, een kameleon, maar het, het is wel belangrijk dat je toch op een of andere manier wel die breedte afdekt. Kijk, op het moment dat je uh, zeg maar alleen maar theoretisch heel goed zou zijn, ja, dan krijg je die connect niet met de mensen waarvoor je er eigenlijk moet zijn. Uh, krijg je die connect wel, dan kan je het trouwens ook in doorslaan, want dan word je één, één van de mannen en vrouwen. En voor je het weet, dan, uh, ja, weet je, dan kan je dus niet meer die, uh, die positie terugnemen. Uh, dus je zult je echt in die breedte moeten aanbieden, om het maar zo te zeggen. En als je dat bij jezelf constateert dat dat er niet is, of degene die jou moet selecteren, dan is dat dus het punt waar je dan even moet laten zien uh, of moet zorgen dat je dat bijpuimt voordat je... Uh,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 Hoe belangrijk is het dat theologisch geschoolde mensen bij Defensie werken? Ik denk superbelangrijk, ja. Militairen zijn over het algemeen heel praktisch opgeleid. Ze um, moeten van veel dingen een klein beetje weten. En theologen weten van een klein beetje heel veel. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar die, zijn dus, die zitten fundamenteel anders in die wedstrijd. Theologen, humanisten, dominees hebben allemaal een andere soort opleiding op een bepaalde manier. Uh, maar de kern is hetzelfde: dat ze heel goed zijn in go goede vraagstelling, goed luisteren, in, um, in spiegelen, in um, putten uit hun eigen levensbeschouwelijke traditie. En niet om iemand te bekeren, natuurlijk. Nee, want zodra iemand als ik jou nu ga proberen te bekeren, dan is het gesprek denk ik heel gauw voorbij, en dan word ik uit het gebouw geschopt. Maar um, Nee, om, om, om vanuit mijn um, verworteling um, het gesprek aan te kunnen gaan. En dat iemand denkt, goh jeetje, dat, uh, die heeft er wel over nagedacht of zo. Um, uh, ik moet er ook eens over nadenken. Of, of hoe sta ik eigenlijk in het leven? Wat vind ik eigenlijk van hoe ik nu in het leven sta? Um, maakt dit mij op de lange termijn gelukkig? Helpt het wat dat mensen merken dat je verworteld bent in een traditie die ook voor jou zeggingskracht heeft? Ja, want het roept altijd iets op. Er ja. zullen mensen zijn die er helemaal niks mee denken te hebben, zeg ik bewust denken. Want ik denk dat iedereen er wat mee heeft. Maar als mensen je beter leren kennen en als ze weten dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander. Dan, en, en dat ze ruimte in mogen nemen bij jou. Ja, dan, dan zijn over het algemeen de meeste mensen wel geneigd ook om dat te doen en om dat gesprek ook aan te gaan. En, um, ja. en het hoeft dus ook helemaal niet over, over vervelende dingen te gaan. Nee. Ik vind het juist de laatste tijd heerlijk. Aan het begin ging het inderdaad over mijn relaties uit. En dat zijn ook hele waardevolle gesprekken. Of, of ik ben ernstig ziek. Of, of, hè, um. Maar ik vind het ook heerlijk als iemand gewoon een bakje koffie wil doen met de ambusineer. Een soort kampvuurgesprek, alleen dan ja, met z'n tweeën en in vertrouwen en um, ja. En in een hele professionele organisatie met een heel specifiek doel, waar heel veel gevraagd wordt van de soldaten. Dus dat komt er wel bij kijken nog. Ja. Dus dat maakt het waarschijnlijk extra spannend, kan ik me voorstellen. Of extra... in, die, in, in, in het begin wel, maar eigenlijk is het niet zo. Wat, het wel, wat wel spannend is, is als mensen, kijk je krijgt natuurlijk een eenheid toegewezen of je, je bent de geestelijk verzorger van die squadrons of die compagnie's of, uh, of, of die, die boot, of dat mag ik niet zeggen, dat schip bedoel ik, oeh de vice-admiraal zat hier niet, dat schip moet ik zeggen natuurlijk. Um... En daar moet je het dan maar mee doen, tussen aanhalingstekens. En je hebt, bent natuurlijk van goede wil en, en jij, jij straalt uit dat je het goed voor hebt met de mensen en dat ze veilig zijn bij jou. Maar je bent ook altijd overgeleverd aan de sfeer onderling bij die mensen. Als er een enorm stigma heerst op um, het überhaupt hebben over je gevoelens of uh, er is een angstcultuur, dan wordt het wel spannender. Um, en, en er zijn dus ook wel plekken waar, waar je minder welkom bent omdat je iets, je doorbreekt automatisch iets met je alleen al je aanwezigheid en dat kan voor sommige mensen bedreigend zijn ja, en dan, dan wordt het wel moeilijker ook omdat je, je werkt altijd met je persoon dus op het moment dat je als geestelijk verzorger bijvoorbeeld ik weet nog dat ik net nieuw was op de vliegbaatschilzerij aan ja, het begin heb je het niet zo druk want je moet groeien in je relaties je krijgt niet casuïstieken in je schoot geworpen. Althans, dat kan, maar meestal gebeurt dat niet. Je moet het dus zelf een soort van waarmaken en je zet je eigen persoon in, maar op, op het moment dat je dan het gevoel hebt dat dat niet gewaardeerd wordt, dan heb je het ook wel meteen moeilijk, want je wordt persoonlijk afgewezen voor je gevoel. En dan moet je, wel, dan moet je, dan moet je sterk zijn of, of even met je collega's even uithuilen van goh, het is toch zo'n moeilijke club of uh, zo'n moeilijke groep of zo'n moeilijke commandant of zo'n moeilijke persoon of ja. Yeah. Heb je, je, je bent als ben je uh, een van de mannen en hè, dus je doet alles met ze mee, het uh, trainen en het oefenen behalve het vechten, dus je kent hun leven, je, uh, je bent een hoor dus je leert ze goed kennen.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 Dat kwam toevallig zo goed uit, maar het was niet mijn intentie per se. Ik wilde gewoon een studentassistentschap. En toevallig kwam die bij professor van Iersel vrij. Um, dat gebeurde ook een beetje via via, zo van in de wandelgangen. Hé, hey, is dat niet iets voor jou? Ja, leek me leuk. En toen bleek hij ook nog heel intensief bezig te zijn met ethiek. En uh, dus moraaltheologie ook. Maar ook met defensie. Iets waar ik eigenlijk al um, heel snel een warm hart voor had. Um, dus die twee dingen kwamen eigenlijk heel mooi samen. Omdat het aansloot toch, bij belangstellingen die je had? Ja, dus ik wil graag uh, uh, geestelijk verzorgd worden, dus neer, bij Defensie. Ja. En, um, en samen met hem ben ik met op heel veel plekken geweest, bij Defensie ook. Kijk in de keuken dus die wezen. Ja, eigenlijk wel. Op een heel voorzichtige, redelijk afstandelijke, toch informatieve manier. Nou ja, je, je, je, uh, um, nou ja, precies je rol als studentenassistent geeft je allerlei mogelijkheden natuurlijk. Ja, om inderdaad in de keuken te kijken ja. en achter het scherm mee te kijken. Zonder dat je daar nog uh, verantwoordelijkheden in draagt of, of iets moet bewijzen. Ja. Hoe heb je die leerstoel leren kennen? Dus waar gaat die volgens jou over? Waar gaat de leerstoel van professor Van Eersel over? Um,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 Heb je ook college bij hem gevolgd in die periode? Grappig genoeg niet. Ik heb dus nooit bij hem college gevolgd. Dus ik heb wel college gevolgd als studentassistent in de voorbereidingen en door de PowerPoint presentaties, maar nooit bij hem als student in de zaal gezeten. Dus je weet niet hoe hij als docent is? Of heb je dan via de via, zijde via, daar dus... weer, weer het bezicht op? Ja, misschien is dat natuurlijk ook een, een ander oordeel dat je veldt. Omdat je daar niet als student zit. Uh, dus het is een andere informatieverwerking. Maar uh, ik heb hem wel zien lesgeven, ja. Heeft het je gevormd, die jaren als studentenassistent? Absoluut. Ja, het was heel leerzaam. Wat zijn zo'n dingen die dan opvallen en die je die bijblijven? Um, ik denk...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 Ja, ik denk een concept als um, oorlog vanuit een land waar vrede is. Dus in die mindset, wat, hoe kijken we daarnaar? Wat, wat zijn de overwegingen? En ik denk... Um, ja, misschien wil ik me nog wel eens een keer opnieuw verdiepen in, in de breedte van oorlogsethiek. Omdat dat natuurlijk een heel tegenstrijdig woord lijkt. Oorlog en ethiek, hoe, dat lijkt wel heel erg wrang uh, op elkaar te staan. Uh, maar daar zou ik zeker, zeker nog wel eens over willen schrijven, ja. En of ik daar nou een concreet vraagstuk bij weet, zo snel even niet. Maar het, het heeft je wel gegrepen in die zin. Dus het, de thematiek is fascinerend en interessant. Ja, ja omdat het ook zo'n grappige groep is. Hè. Van, um, dat kennen wij natuurlijk in Nederland niet zo goed. Omdat wij hebben, tenminste mijn generatie, heeft nooit oorlog van dichtbij gekend in eigen land. Alleen maar een ver van onze bedshow. En uh, deze uh, uh, jonge mannen en vrouwen, of nou ja, soms jong van ziel... Um, uh, die gaan op uitzending. Daarin zijn ze in functie. Daar zitten ze in het gareel, in uniform. is een hele duidelijke boodschap wat ze moeten doen, wat ze daar zijn. En die komen dan terug in de burgermaatschappij. Hier wordt weer van ze gevraagd dat ze uit die mindset stappen. En hier weer normaal functioneren. Ik heb dat altijd een fascinerend samenspel gevonden. Ook in, het, in, het, in, in wat dat met mens doet. Niet alleen de rust terugvinden in jezelf, maar ook echt de zielenrust terugvinden om weer te kunnen landen waar je bent en op een veilige manier de vraagstukken die in jou opkomen als mens op dat moment. Wat heb ik daar gedaan? Waarvoor heb ik dat gedaan? Deed ik goed of kwaad? Um, vind ik heel bijzonder om, om over na te mogen denken en met iemand over na te mogen denken. Is dat ook een van de, van de, van de, de lijnen die je als, als student-assistent ook ontdekt hebt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het was niet altijd dat professor van Iersel zo meteen hè, voor een groep stond te zeggen... nou, wat is oorlog? <laughs> um, maar het is zeker wel ook in het spreken met mensen... en de mensen waar ik mee in aanraking ben gekomen door het werk dat ik deed... en ook de artikelen die ik heb mogen lezen...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 en je slim werkt en je samenwerkt, eh, dat je dan veel kunt bereiken. Eh, voor jezelf en voor anderen. Ik denk dat dat, ja. En dan kreeg je daar les van een theoloog. Is dat dan niet, was dat niet een zeg maar, wennen, minstens aan het taalgebruik van, van een theoloog? Ja, voor mijzelf was dat wel nieuw, want ik heb geen religieuze achtergrond. Eh, maar ik moet zeggen, ja, voor mij ging er een hele wereld open. Eh, want eh, je ziet opeens het belang van... Religieuze organisaties, eh, wat, die, ja, wat voor rol die spelen in uh, oorlogssituaties en situaties van vrede. Dus uh, ja, het was nieuw, maar het opent je ogen. En het kwam ook, ja, we kregen hele interessante discussies, omdat je mensen hebt van verschillende achtergronden en met verschillende disciplines. Wat heb je er in ieder geval van geleerd voor jezelf? Um, van.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 Ben je blij dat, het, dat je het gedaan hebt en dat het, dat, je, dat het je geholpen heeft om een betere academicus te worden, academica? Ja, 100%. procent. Ja, ik denk dat het heel veel geholpen heeft. Uh, je leert actief in discussies uh, ja, of ja, te participeren om ook in je vrije tijd veel in te lezen, goed voor te bereiden. Uh, en dat je aan mensen kunt vragen als je meer wilt leren en dat die mensen je ook kunnen begeleiden en daar open voor staan.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 Ja. Was, je, was dat, was dat appeltje-eitje om daarbij te komen? Uh, nee. <laughs> um, het was een best wel lang selectieproces. Dus je begint met uh, het inleveren van alle documenten die ze nodig hebben, het schrijven van een motivatiebrief. Um, dan waren er interviews om te kijken van, goh, pas je bij de groep die we zoeken? Ben je het soort student dat we zoeken? Um, en daarna kreeg je een uitnodiging voor een, een weekend... Um, dat was deels teambuilding en deels ja, wat mensen leren kennen en, en uitzoeken of het iets was dat bij paste. En na dat weekend kreeg je dan te horen van ja, je, je zit erbij of je zit er niet bij. Ja, en jij zat er dan bij. Ik zat erbij. Ja, wat was jouw motivatie om uh, uh, deel te gaan uitnemen van de, of deel te gaan uitmaken van dat programma? Um, mijn studie was heel leuk, maar ik wilde wat meer.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 Dat is, ja, dat is het, het, het meest interessante wat je geleerd hebt. Ik denk het meest interessante was hoe die ethiek en die theologie toch veel meer in het dagelijks leven zit dan je doorhebt. door hebt. Um, zeker als, nou ja, ik, ik was 18 toen ik begon met het Je je ziet het niet. Je ziet je eigen samenleving eigenlijk. Niet volledig. En ik heb het idee dat ik dat nog steeds niet doe. Maar door dat extra perspectief en te vragen van waarom en te snappen wat theologie, wat ethiek, wat filosofie allemaal toevoegt in je dagelijks leven. En hoe dat je dagelijks leven vormt. Dat, ja, dat realiseer je je niet. Als je er niet over nadenkt, als je er niet naar kijkt. Ja, nou ja, nog eentje, eentje mag je er noemen. Goed, nog één. <laughs> um, dat... En ik denk dat het is dat je veel meer kan dan je zelf denkt, dan je zelf doorhebt. Um, ja, ik weet niet in hoeverre dat uh, bekend is geweest, maar we zijn ook naar Rome geweest voor een onderzoeksprogramma. Um, en in het begin hadden we allemaal zoiets van, we zijn bachelorstudenten, het is helemaal niet zo speciaal. Maar als je dan ervoor gaat en het toch probeert, dan is eigenlijk altijd iedereen bereid om te helpen en mee te werken. En het was een fantastisch programma. We hebben een fantastisch project uitgewerkt en nou ja, dat besef van iedereen wil helpen, bijna iedereen kan helpen, dat, ja, dat is toch ook wel heel belangrijk. Hoe zou je Fred van Iersel als docent typeren? Um, heel erg gemotiveerd en heel erg gedetailleerd. We hadden in eerste instantie volgens mij zes dagen afgesproken dat we college zouden hebben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 Het is ongelooflijk jammer dat je weggaat. Ik eh, betreur het ten eerste. Ik heb goed met je kunnen samenwerken met de commissie Middelkoop. Daar heb ik je beter leren kennen. Het ging over de plaats van de ongebonden geestelijke verzorgers in de zorg. Het was een spannende tijd. maar eh, we zijn er goed uitgekomen. Eh, misschien hebben onze meningen soms eh, elkaar niet helemaal eh, synchroon gelopen. Maar ik heb altijd je inbreng ongelooflijk eh, gewaardeerd. Omdat je vanuit een hele... Ja... Um, ja, Integere wijze uh, de problemen aangaat. Vanuit een, een goed katholiek perspectief, tegelijk ook rekening houden met mensen. En um, ja, en ik, ik, ik, ik, ik bewonder je zeer je intellectuele kracht. Als ik je stukken lees, dat is gewoon spannend. Spannende literatuur. Het goede argumenten waar je mensen echt mee verder kunt helpen. En uh, ik ben ervan overtuigd dat je voor heel veel mensen ook een steun bent geweest in hun katholiek zijn, in hun manier van aanpakken van, van ethische problemen. Je hebt heel veel les gegeven, je hebt heel veel met mensen gesproken, gepubliceerd, ook georganiseerd, ook aan symposia. Um, ja, zowel bij justitie natuurlijk als in de krijgsmacht. En, ja, ik hoop dat we nog lang van je wijsheid gebruik mogen maken. Uh, misschien niet meer in de functie zoals je dat tot nu toe gedaan hebt, maar wel in, een, uh, in ieder geval als een goede vriend voor mij en raadgever in een bepaalde opzichten. Uh, maar ook ...in het wetenschappelijke terrein, ik denk dat je nog lang niet uitgedacht en uitgewerkt bent. Dus ik wens je heel veel zegen voor de toekomst, heel veel sterkte en kracht, vreugde in je leven... ...en ik hoop op een goede samenwerking in de toekomst. Alle goeds in je leven. Beste Fred, jij bent iemand die altijd met iedereen heel open het gesprek kan aangaan. En dat heb ik heel mooi gevonden om op diverse plekken te zien waarbij de inhoud altijd belangrijker is dan alle andere belangen en, uh, of dan andere mensen. En zo heb ik jou je werk zien doen en dat waardeer ik heel erg, omdat uh, ik denk dat jij daarbij de idealen die je altijd gedreven hebben nooit hebt losgelaten. En dat vind ik ook heel erg mooi en prettig in onze samenwerking. Ik wens jou toe dat er nu ook een periode aankomt waarin jij... Uh, in goede gezondheid en met veel plezier ook uh, aandacht kan besteden aan misschien andere dingen. Uh, Marieke, familie, vrienden, wandelen, vrijwilligerswerk. Ik denk dat er van alles weer op stapel staat en eigenlijk denk ik dat ook jouw werk daarbij blijft horen en uh, dat die betrokkenheid daarmee niet ophoudt. Uh, maar dat zijn ook leuke dingen en zo ervaar ik ook de begeleiding Um, die jij biedt voor mijn proefschrift en de samenwerking met Hans Schilderman. En ik hoop ook dat het voor jou ook bij de leuke dingen hoort. En uh, dat we dat nog even zullen voortzetten in een uh, fijne samenwerking. Hartelijk dank voor nu voor alles en alle goeds gewenst. Dear Fred, it's a great honor to have a little speech for you on your uh, retirement. Uh, of course, the retirement... Um, in your special position here at the university. But I'm talking to you as president of the Apostolaat Militaire International, an organization you're so much uh, acquainted with for almost decades. You have been supporting army uh, already for a long period of time, and not only passively as a member of the Dutch delegation, but also very actively. I, I remember you even contributed to the Berlin Declaration. Three years ago I was asked by um, the army bishop at the time and the uh, minister of defense and catholic associations to um, nominate us the first dutch president of army. and uh, I thought about it and then of course I did but I did only because I could find a few vice presidents and a theological advisor and that was you Fred and without the uh, uh, support of you and others, I would not have picked up this uh, position um, already for three years. And you had been a, a great help already at the start. I remember uh, we went to Beekbergen, uh, which is the, the center for um, the uh, the Association of the defense Religious Association. And there we had a two day sort of mini course uh, given by you and we did a deep dive a deep dive in catholic social teaching from millennia ago starting and then into the encyclics also in the different streams you can find in the catholic church but also with ngos uh, like pax christi you were very well aware of and all your expertise all your knowledge or your theoretical and academical knowledge was transferred to us in these two days and then of course also your uh, acquaintance with de Vatican en andere organisaties. Dus so het really helped to kickstart, en ik really wil bedanken voor dat. Uw rol heeft been tremendous en is At the moment, you chair de working group on de London Declaration, We will promulgate in een paar maanden. En je hebt altijd een great hand. Het is niet alleen van een theological en theoretical point of view, maar you maakt het ook heel praktisch. You do that in you know in also for the defense side but also for AMI. Uh, you're a part of the gang. You always are you know welcomed in the group and you position yourself there. You're very nice to work with, and I always, when I knock on your door, you're there and you're ready to assist. And with your retirement, I hope we for this we can continue for other initiatives. There will be new horizons for sure. Um, and your production of books has been, of course, tremendous. And I, I, I think you will continue doing so. Uh, well, know that you have many friends in the international community. I'm talking also on behalf of the Dutch Army delegation, but also on the international uh, delegations. So all the best, all luck and Godspeed with your retirement, Fred. Beste Fred, gefeliciteerd met je ontzettend lange loopbaan natuurlijk. En met uh, ja, nu het, het afscheid nemen na zo'n uh, enorm lange carrière. Onder andere natuurlijk bij de krijgsmacht. Um, ja, ik heb jou leren kennen op de faculteit Theologie, daar waar we nu zitten. Maar eigenlijk heb ik jou veel beter leren kennen bij de, bij de krijgsmacht. En um, ik ben altijd onder de indruk geweest van hoe ontzettend veel jij weet. En hoeveel feitenkennis je hebt. Hoe... Um, je, ik, ik, een voorbeeld. Ik, ik begreep vaak niet toen ik als jonge Auzenier, ik ben nog steeds een vrij jonge Auzeneer, toen ik begon bij de krijgsmacht, waar komt, waar komt überhaupt onze DGV en onze RKGV vandaan? Wat zijn de wortels daarvan? En hoe zit dat in beleid verworteld? En jij kon daar altijd met, met allerlei achtergrondinformatie beeld en geluid bij schetsen. En dat heeft mij ontzettend geholpen om beter te begrijpen... Ah, wat mijn positie als geestelijk verzorger is, als ouwezenier. Wat het belang is van de ouwezenier bij de krijgsmacht... en ook de manier waarop wij verworteld zijn binnen de krijgsmacht. Kortom, eigenlijk heb jij mij een, een, uh, een heel groot aandeel gehad... in uh, nou ja, mijn eigen verworteling in mijn, in mijn mooie ambt. Uh, Dank je wel daarvoor. Um, en ja... Wij zijn eh, dorpsgenoten, of dorpsgenoten. Tilburg is geen dorp. Maar um, het, het voelt een beetje als een dorpsom, blijkbaar. Um, ja, laatst was jij bij, bij ons thuis op de koffie. Hebben we ook een ontzettend leuk gesprek gehad. Onder andere ook over wat je nu allemaal van plan bent om te doen. Nou ja, en je leek wel 16, Je hebt nog hartstikke veel dromen en passies en wensen. Um, ik vind dat gaaf. Mijn dochter die vroeg aan mij, wat wil je laten worden, papa? Nou ja, dat had ze ook dus aan jou kunnen vragen. Wat wil jij later worden? En je had een enorm lang antwoord. Ik zal daar verder, ik weet niet wat daarvan bekend is en weet ik wat allemaal. Maar ik wil je daar in ieder geval ontzettend veel succes en uh, veel passie bij wensen. En uh, nou ja, ik hoop dat, je, dat, dat we nog veel bakken koffie gaan drinken. Ondanks dat je nu uh, nou ja, deze plek uh, gaat verlaten. Maar uh, nou ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Fred, het allerbeste. Dank je wel. Lieve professor, van harte gefeliciteerd met het welverdiende emeritaat. Um, ik wil hier graag een moment pakken om u ook te bedanken voor de kans die u heeft genomen met deze jonge studentassistent. En de hartelijke en fijne samenwerking waar ik altijd van heb mogen genieten met u. Heel veel succes met uw verdere ondernemingen en hopelijk tot snel. Gefeliciteerd professor van Ierso. En ik wil u heel graag bedanken voor alle waardevolle lessen die u mij en ons team heeft meegegeven. En ja, bedankt dat wij deel mochten uitmaken van uw carrière en dat u ons zo goed heeft begeleid. Ja, bedankt. Professor Van Harte gefeliciteerd en nogmaals heel erg bedankt voor de fantastische twee jaar bij het Vanaars programma. Congratulations on your retirement, Fred. Thank you for mentoring us through a difficult time of COVID. Your guidance means even more to Johan and I because you believed in us and gave us a chance to write an article for your book. Your patience and the nature and infinite knowledge are only some of the qualities that we admire in you and hope you continue to share with the world. Thank you for evolving our view on morality and ethics because your mentoring impacted our lives greatly. Fred, you initially served as our mentor for the Outreaching Honors Program, where we researched a topic within the theme of moral leadership in times of crisis. It was because of your network and connections that we were given the opportunity to meet and converse with interesting figures within society. However, our work together did not end there, and you gave us the opportunity to develop our research further. Under your academic publishing house, we were able to conduct research more akin to our interests in law. You gave us a chance to write on subjects we care about and gave us the freedom to explore, create, and communicate our ideas in a new way. Our final article on how law and morality in the Netherlands interacted with each other during the COVID-19 pandemic will never have come to fruition without your efforts. So once again, congratulations on your well-deserved retirement.